Waar had hadden we het nou over? over de tweede vraag volgens mij. We vinden de omgang tussen school en bij. Ja. En zei ik zei het, dan kan je ook vragen. En hoe voel je er nou? Dat ik zei van, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. waar ja. hebben ze het over vandaag? Uh, ze zijn uh, bezig met uh, interviewen uh, en interviewtechnieken. Over welk onderwerp? Uh, eigenlijk over de wijk en de buurt rondom de school. Ik hoorde ook iets over katkwaad. Wat is katkwaad? Zeker. Uh, katkwaad is eigenlijk uh, best wel een ouderwets begrip. Maar gaat. Uh, nou, het is spannend om daarover te hebben, omdat het, het is eigenlijk iets wat net niet is toegestaan. Maar wat we toch allemaal wel een keer hebben gedaan. Dus dat uh, verbindt, vind ik. Heeft het doen? iets met, uh, met, uh, met humor te maken, kwaad? Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met uh, de drang van de mensen om altijd ondeugend te zijn. En volgens oh, mij doet iedereen nee. dat. Ja. ja. Ben je wel eens ondeugend geweest? Ik ben uh, nee, natuurlijk niet. Ik niet. <laughs> ik ben nooit ondeugend. <laughs> <laughs> nee, jij niet met zo'n ondeugend is <laughs> Het leukste wat er is, toch? Als je schaamt niet hebt. Deugend... Nee. Ja. <laughs>